De eerste wedstrijd is ProNails moment. Wij vragen je om jouw mooiste ProNails moment te delen. Wat is het leukste compliment dat je ooit van een klant bleef, kreeg? Wat is een erv ervaring die je altijd bij is gebleven? Waarom gebruik jij onze ProNails producten? Enzovoort. Laat het ons weten, want wij willen het weten, want ook jij maakt deel uit van 40 Years of ProNails. Hoe kan je nu deelnemen? Deel jouw verhaal en foto's op social media. Dus tag ons uh, in jouw social media, Instagram en Facebookpagina. En vergeet ook zeker je collega's niet te taggen. Stuur vervolgens jouw foto's door naar 40pronails.com. En wie weet win jij wel een leuke en vooral heerlijke verrassing, maar we gaan nog niet verklappen wat dat zal zijn. Elke maand tot en met september maak je trouwens kans hierop. Dus zeker deelnemen. De tweede wedstrijd heet ProNails Talent. Wij weten dat jullie dat talent hebben. Dat jullie creatief zijn. Teg ons daarom in jouw mooiste creaties. En stuur zeker ook een mailtje met jouw foto's naar 40 yearspronailscom De winnaar wint een prijs om alvast naar uit te kijken. Wie weet worden jouw creaties gepubliceerd in onze volgende Nelly News. En dan komen we tot bij de derde wedstrijd. Make your salon a social media hit. Wat hoef je hiervoor te doen? Kleed jezelf helemaal op in 40-year style en kleed ook jouw salon aan. Door de marketing tools die eerder werden voorgesteld te gebruiken. We kiezen vijf salons uit wiens team de nieuwe 40-year t-shirt zullen winnen. Dus zeker ook een prijs die de moeite waard zal zijn. Wil je graag nog eens alle info bekijken? Dat kan zeker op onze website. Surf naar www.pronails.com en klik door naar About Pronails en Celebrate With Us. Daar kan je alle wedstrijdvoorwaarden nog eens goed nalezen. Veel succes allemaal!